In deze video laat ik je het effect zien van 10 jaar lang social media marketing. Ik laat je zien welke keiharde fouten ik heb gemaakt en ik laat niets achterwege. Samen maken we jouw eigen social media strategie en dat allemaal stap voor stap. Ik heb het niet gedaan. Heel eerlijk gezegd, ik ben gewoon 10 jaar lang, tien jaar geleden begonnen en ik heb 10 jaar lang gewoon van alles geprobeerd. En hoewel wij nu wel ja, een bereik hebben van rond de 40.000 ondernemers, is dat leuk. Maar ik weet zeker dat als ik de stappen had gevolgd die jij in deze video kunt gaan volgen, ik minimaal het dubbel had bereik. Sterker nog, ik zie mensen die met dezelfde stappen in hun social media strategie 10 keer tot soms wel 30 keer sneller groeien. Hoe maak je dan zo'n slimme social media marketing strategie? Je begint met stap 1 en dat is eigenlijk de social analyse. Dus dat is eigenlijk een soort van nulmeting, geef bezig beetje een naam. Maar het enige wat je doet is dat je controleert op welke social media kanalen je op dit moment al actief bent. Doe je dit voor een bedrijf, kijk dan eventueel naar tools als Namecheck. Die controleert op een bepaalde bedrijfsnaam alle social media kanalen en kijkt op welke social media kanalen eigenlijk de naam al bezet is. Uiteraard, als je ja, deze video bekijkt voor je eigen bedrijf, mag ik hopen dat je weet op welke social media kanalen jij inmiddels actief bent. En dan vraag ik je het volgende. Pak die kanalen eens erbij en noteer alle cijfers. Nou, hoe je dat gemakkelijk doet, lees je ook in de complete social media strategie handleiding op internetmarketinggemak.nl. Daarin geef je ook een soort van template, en een soort van checklist, welke cijfers je het beste kunt invullen. Zorg in ieder geval dat je weet hoeveel berichten je ongeveer geplaatst hebt. Hoeveel volgers je hebt opgebouwd. En wat het effect is geweest van de, de social media acties die je op dit moment al hebt gedaan. Dus bekijk op Google Analytics hoeveel bezoekers je hebt gekregen. En bekijk vervolgens zo, ja leuk die bezoekers, maar hebben die bezoekers ook geconverteerd. Dus met andere woorden hebben die bezoekers mij uiteindelijk geld opgeleverd. Hebben die een product gekocht of hebben die contact opgenomen? Ja, hoe je dat allemaal doet, lees ze allemaal in de, in de gids en laat ik je ook zien hoe je in Google Analytics achter dit soort cijfers komt. Heb je nog geen social media accounts of wil je gewoon eigenlijk een fris begin maken? Zorg dat je in ieder geval Google Analytics installeert op je website zodat je kunt bekijken van hé, hey, wat gebeurt er straks met mijn social media en, en zet dan vervolgens de tweede stap. Stap 2 is het samenstellen van je social persona. Het is eigenlijk een soort van verlengde van je kooppersona, waarbij je eigenlijk samenstelt van oké, okay, op wie richt ik mij, op welke persoon richt ik mij nu. Bij je social persona is eigenlijk elk persoon continu anders. Nou, hoe werkt het dan precies? Stel ik richt mijn marketing op ondernemers. Nou, ondernemers gedragen zich een stuk anders op YouTube dan op LinkedIn, dan bijvoorbeeld op Facebook. Het kan best wel zijn dat ik op LinkedIn kijk. Nou, ik gebruik LinkedIn best wel veel. Ik vind het ook een leuker platform persoonlijk dan Facebook. Mocht ik Facebook gebruiken, dan doe ik dat persoonlijk eerder ja, meer voor het instellen van een Facebook-pagina of een Facebook-adcampagne voor een van onze klanten, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen wel voor Facebook houden. En dus op LinkedIn zitten eigenlijk meer voor de wat zakelijkere tips en op Facebook aan het scrollen zijn en het leuk vinden om te kijken van hé, waar is mijn familie of waar zijn mijn vrienden mee bezig. Ik ben nog steeds dezelfde persoon, maar ik gedraag me volledig anders. Zo kan het ook zijn dat diezelfde ondernemer zakelijk op LinkedIn is, heel persoonlijk en informeel op, op Facebook en met zijn hobby vooral YouTube gebruikt. Dus denk goed na op welke persoon wil ik mij richten en hoe gedraagt deze persoon zich op de verschillende kanalen. Nou, heb je dat op een gegeven moment gedaan, dan kun je doorgaan naar stap 3. In stap 3 denk je dus na over, nou, op wie richt ik mij? En vervolgens ja, kijk je eigenlijk naar jezelf. Wat is mijn eigen stem? Ieder merk is op social media geen merk meer. Je bent eigenlijk een soort van persoon. Een persoon die zijn eigen mening heeft, een bepaalde stem heeft. En je ziet het ook vaak gebeuren dat grote accounts nog wel eens de mist ingaan. Omdat emoties niet meer onder controle zijn. Omdat er geintjes worden gemaakt die net over de grens gaan. En hoewel je dit soort missers liever niet wilt maken, zijn het wel de missers die een social media account ja, maken of kraken. Waarom? Ieder mens maakt fouten. Wees ook persoonlijk op social media. Ik wil niet alleen maar het bedrijf volgen. Ik wil juist de vent achter de tent zien. Ik wil die, die, die, die, die, die, die vrouw zien die, die aan het knallen is, aan het roeren. Ik wil jouw mening zien. Ik wil, wil, wil je quotes ben ik benieuwd naar. Ik wil, wil jouw tips hebben. Niet van iedere professional in jouw branche. Nee, ik wil die van jou. Ik volg jou als persoon. Durf ook persoonlijk te zijn. Ik weet dat toen ik tien jaar geleden begon, was ik dat. Totaal niet. Ik had mijn logo als bedrijfsprofiel. En pas totdat ik eigenlijk durfde te delen gewoon wat er in mijn privéleven gebeurde, merkte je dat je veel actievere volgers kreeg. En mijn tip aan jou, zeker in je social media-strategie, wees persoonlijk, maar maak van je bedrijf een persoon. Dus ja, wie, wie zijn jullie? Hoe is je team? Hoe communiceren jullie met elkaar? Is dat formeel? Is dat informeel? Worden er geintjes gemaakt? Durf je ook platte geintjes te maken? Durf je harde geintjes te maken? Waar ligt die grens op kantoor? En durf eigenlijk iemand mee te nemen alsof hij ja, een persoon is op kantoor. He, dus zoals jij tegen je collega's zou communiceren, communiceer ook zo op social media. Heb je eenmaal je sociale, ja, dus je social voice, he, die je stem bepaalt, dan kun je doorgaan naar de volgende stap. En dat is eigenlijk het samenstellen van je berichten. En dit is de stap waar... Ik begon, wat me een hoop geld heeft gekost, ik ben gewoon keihard gaan delen. En dat zie je ook wat vaak gebeurt. Andere bureaus worden ingezet, een online marketingbureau wordt benaderd. Ik wil dat er social media berichten gedeeld worden. En hop, we gaan aan de slag. Nou, dat is prima. Hè? Want Ook dat, als je maar gewoon begint. Je, met trial en error kom je ook altijd, kom je ook altijd verder. Al doende leert men. Ik raad je aan om eigenlijk van tevoren na te denken, dus een stukje over je persona, een stukje over jezelf, over je stem. En vervolgens kun je dan daarvan ook je berichten gaan bepalen. En denk dan ook met welke invalshoek wil ik dit kanaal gaan bestormen. Zeker wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld kanalen als Instagram, is het heel belangrijk dat je een bepaalde strategie volgt. Dat je volgers heel duidelijk weten waarom ze jou volgen. Als ik altijd eh, nou, voorbeelden van websites toon, dan vinden bepaalde volgers dat leuk. Switch ik elke keer van thema en ondanks dat dat unieke bericht heel erg interessant is, weet ik niet meer op wie ik mij richt, dus op welke persoon, social persona eh, ik mij richt. Ik ben mijn eigen stem verloren, want normaal deelde ik altijd voorbeelden over X en nu deel ik alleen maar puur berichten. Dus, Help jezelf en denk eerst na over wat is jouw eigen stem, op wie wil je richten. En vervolgens denk je na over het soort berichten. Denk bij je berichten ook vooral na over waar wil jij voor staan. Ben je de snelste, de leukste, de grappigste, de handigste? En wil je het vooral in Jippe-Janneke taal uitleggen? Wil je iets wat stoffig en heel erg moeilijk en lastige materie is? Wil je dat een begrijpelijke taal communiceren? Denk na over uh, waar jij... Eigenlijk voor staat en waarom mensen jouw account moeten volgen en pas jouw berichten daarop aan. Als je eenmaal bij de berichten bent aangekomen, dus je weet van hé, dit soort berichten wil ik gaan plaatsen op social media, dan raad ik je één belangrijk ding aan en dat is bewapen jezelf met tools. Er is niks zo fijn als een goede tool, dat is een goed stukje programma of een dienst die gewoon 80% van het werk voor jou doet. Nou, een hele handige tool die jouw social media strategie geheid gaat helpen is Google Alerts. Via Google Alerts stel je een bepaalde zoekopdracht in. En in plaats van dat je elke keer aan het zoeken bent aanmatig in Google, plaats je één keer je zoekopdracht in Google Alert en krijg je van Google Alert elke dag, elke uur, elke week, elke maand, wanneer jij dat wilt, de zoekresultaten van dat, van het, ja, die passen bij het zoekwoord wat jij hebt gebruikt voor je Google Alert. Andere tool die enorm goed helpt is, nou in ieder geval, we zijn wat bevoordeeld, maar is de IMG Content Studio. IMG Content Studio is een samenwerking eh, waardoor we uiteindelijk een platform hebben weten te creëren waarbij je heel gemakkelijk je social media berichten kunt plaatsen, kunt analyseren, je kunt bekijken waar, op welke tijden je het beste je bericht kunt plaatsen, welke hashtags het beste werken, welke volgers demografische kenmerken daarbij horen. Dus leer alles over je volgers kennen. Je kunt berichten, virale berichten van je concurrenten analyseren. Je kunt onderwerpen in de gaten houden. Eigenlijk alle strategieën en alle fouten die ik heb gemaakt in de afgelopen tien jaar, zul jij niet hoeven te maken doordat je deze tool gebruikt, omdat alles onder één dak zit. Ik raad je aan, kijk even op imgemak.nl slash imgcontentstudio om dus meer over deze tool te weten te komen. Maar bewapen je in ieder geval met Google Alerts of een andere social media management tool als IMG Content Studio niets voor jou is. Want geheid als jij berichten gaat inplannen en aan de hand van de data, dus van de cijfers, gaat kijken van hey, hoe krijg ik mijn berichten beter, dan ga je stappen maken, 100%. Naast bewapenen van tools, is het beste wat je, waar je jezelf echt mee kan bewapenen, zijn de cijfers. Ik kan een grote mond hebben dat ik je kan helpen. Mijn collega marketeer kan zeggen dat hij eh, de gouden formule heeft ontdekt. Maar de enige die altijd de waarheid spreekt zijn de cijfers. Zorg dat je een tool gebruikt als IMG Content Studio of een andere tool, waarmee je exact ziet hoe goed jouw berichten werken, hoeveel klanten dit heeft opgeleverd. Dat het gekoppeld is met je analytics programma, zodat je ook ziet van hé, welk bericht heeft hoeveel bezoekers opgeleverd en uiteindelijk ook hoeveel klanten. En stuur op de belangrijkste cijfers. Nou, wat die belangrijkste cijfers zijn, laat ik ik allemaal zien in de totale social media uh, gids. Die kun je hier gemakkelijk klikken op het linkje. Dan ga je naar die gids toe, je hoeft niks te downloaden, je kunt direct gewoon heel die gids bekijken. En daarmee gaan we eigenlijk een paar stappen verder zetten. Dus ik heb je nu al de, de juiste stappen gegeven voor het vormgeven van je social media strategie. En in de social media-gids herhalen we enigszins die stappen en gaan we een, een stapje verder maken. Dus we gaan kijken op welke cijfers moet jij je social media-strategie gaan meten. En hoe breng je die cijfers in kaart, zodat je elke keer weer ja, een vernieuwing kunt aanbrengen in je strategie. En elke keer weer een stapje beter kunt worden. Nou, mocht je dit soort materie interessant vinden, heb je wat gehad aan die tips... Laat wat achter, klik op het duimpje omhoog, like het, abonneer je. En mocht je vragen hebben, reacties, klachten, wat dan ook, laat het van je horen. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.